Yes, Wat fijn jullie zo te zien. De reden is iets minder natuurlijk. Maar zoveel mensen nog. Heel fijn. Cora van Nieuwenhuizen. Cora. Het woord Cora met een k betekent iets heel anders. Dat hebben wij toevallig gezien, gelezen. En toen dachten we, yes, daarom hebben we kora. Kora met een k betekent namelijk... Het is een Tibetaans, boeddhistische term... voor pelgrimstocht. Voor meditatie. Nou, dat is Amelisweert natuurlijk voor ons. Dat is onze heilige plek. Dus dit nummer is voor onze heilige plek. Jullie staan al een beetje. Er kunnen wat mensen gaan staan, mocht ze willen. We gaan namelijk een paar meditatie... Nou ja, onze Amelis Weert Ode gaan we ook daad bij maken, zeg maar, kracht bij zetten. Heel simpel, we gaan gewoon naar de zijkant. Dan doe je even je handen op elkaar. Hè? Amen, Amelis Weert. Dan ga je naar je hart toe, naar je longen. Zo hard nodig zijn in coronatijd. Maar ook daarna, alsjeblieft zeg. En dan weren we af. Amelis weert af. Alright, we gaan, we gaan even oefenen. Dus voor, voor degenen die kunnen staan, ga alsjeblieft staan voor de bomen. Ready? Amen. weert af. Amelis weert af. Oh, mooi. Leef adem in zuurstoffen post alle nog. Komen we goed hier met gekraak. kraak. Elke toon van de vogel is raak nu is het zaak. Wat ga je doen? Niet voor niets zegt de koe boe. En waarom zijn we mensen? En waarom willen we dood? en waarom zijn we mensen? En liggen we in de goot En daarom zijn we mensen En willen we lekker los En daarom zijn we mensen Lekker dansen in de bos Lekker dansen in de bos Lekker dansen in de bos Cora Cora Heb je niets geleerd Van Corona? We hebben onze longen zo hard nodig, geef ons lucht, geef ons groen. We hebben onze longen zo hard nodig, geef ons lucht, Omanipatmehuma, ah allemaal. Los voor het bos, yes. Plan kan de boom in, anders gaan wij de boom in. Be wat een onzin, kappen met kappen, kappen met kappen, kappen met kappen, he he, kappen. kappen met kappen, ho ho, kappen met kappen, he he, kappen met kappen, he he, kappen met kappen. He, he. kappen, met kappen. Hey, hey! Kappen met kappen, Kappen met kappen, kappen met kappen, kappen met kappen. Zullen we kappen? Nee. Alright. Thank you well. Thank you. Well.